Mijn naam is Jeroen van der Sloot, manager van de afdeling Wegen en Vaarwegen. Wij zorgen voor het dagelijks beheer en het onderhoud van de Wegen en de Vaarwegen. Maar ook voor de toekomstige ontwikkelingen, zodat iedereen vlot en veilig door Flevoland kan reizen. Werken als toezichthouder is iedere dag anders en afwisselend. Je ziet direct de bijdrage die je buiten levert. Hoe tastbaar wil je het hebben? Bij onze organisatie is iedereen welkom. We zijn benieuwd naar jouw ambities en hoe jij je zou willen doorontwikkelen.